Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. En Dit is het begin van mijn uh, sprinterproject. Ik heb inmiddels uh, de sprinter die ik had waarbij de, de, een, een flinke streep hier, een flinke streep over de, de sprinter heen liep, heb ik de één e motor uitgehaald. Ik heb een nieuwe sprinter, dat is deze. En uh, deze, is, deze is het andere set ervan. Uh, hier zit de motor in. Uh, ik heb de bovenplaat vervangen. Want uh, in de andere Sprinter die ik had, zat dus een plaat met verlichting. Dus hier, deze heeft die binnenverlichting. En de motor. Inmiddels heb ik de binnenverlichting van mijn andere oude Sprinter ook los weten te halen. En die gaat in mijn nieuwe sprinter. En dit is dus de motor die ik erin heb overgezet. Want oorspronkelijk zit daar zo'n dummy motor in. Deze dummy motor moet nog weer opnieuw daarin. Uh, in de uh, beschadigde sprinter, zodat dat een volwaardige dummy wordt. Met beschadiging. Nou. Zo. Om dit dus uh, om te bouwen, dat is redelijk eenvoudig. Je haalt gewoon deze strips los en uh, je zet ze weer opnieuw goed vast even kijken Dan krijg je hier het soldeer vlak ze redelijk wat soldeertin op dus dat krijg ik niet helemaal goed schoon maar dat hoeft geen probleem te zijn het is wat lastig om hier Nou, deze is sowieso niet goed schoon dus die Kleine, korte kabels in uh, erin te zetten, maar uh, tot op heden, de vorige lukte redelijk. Kom op. Ik maak er even een klein puntje van. Hij is helemaal uh, getint. Ik kan er een klein stukje van afknippen. Zo zodat er een beetje een puntje op komt te staan. Dit gaat een, uh, een opname worden verspreid over meerdere delen. Want ik verwacht nog onderdelen. Uh, als die binnen zijn dan uh, ga ik uh, weer verder. Ik denk dat ik hem pas op YouTube zet als, uh, als het allemaal klaar is. Zodat het een, uh, een, een serie, een, een lange aflevering wordt in één geheel. Dat werkte niet. Nou, dat werkt een beetje. Ja, volgens mij was dat... Nou, nog niet helemaal. Ik weet dus dat er middelen zijn om uh, deze overbodige tin eraf te halen. Ik heb ze alleen helaas niet. Dus ik moet het een beetje, een beetje door het aanklooien. Um, zie uh, ook dat mijn, mijn water hierop is en ik ben een waterfles kwijt. Oh, hier staat er eentje. Dat zal wel werken. Dit water op die spons zorgt ervoor dat, uh, dit zal net buiten beeld zijn, maar ik heb hier een sponsje liggen. Daar moet water op zitten. Dan kan ik uh, overbodige soldeertin en andere troep van mijn bout afkrijgen. Ik heb dadelijk dus twee gemotoriseerde wagens. Ik denk dat ik ook de, de stekker eraf ga halen. Zodat uh, ze ook volledig los van elkaar rijden. Dan uh, heb ik al gezien welke banen die jongen weer door moet knippen. Zodat je geen uh, rare connecties meer krijgt. Zodat je er een uh, decoder op kunt zetten. De decoders zijn onderweg en ik ga dit niet zoals ik meestal doe met een uh, 8 pin puur doen. Ik ga dit uh, rechtstreeks opsolderen zodat ik de decoder hier bovenop kan houden, de draadjes goed kort kan hebben en uh, dat dit uh, mooi weggewerkt is. En dan kan ik ook mijn uh, alle functies van de decoder gebruiken zodat ik dus afzonderlijk mijn front en sluitzijnen kan aansturen van beide. Zodat ...rijden met een ander treinstel erachter, dat ik dan ook de tussenliggende sluitzijnen... ...uit kan zetten. Zo. Wat dan weer tot doel heeft, tot doel dient... ...dat het een goede oefening is... ...voor als ik dadelijk dit toe wil gaan passen op mijn TGV. Daar heb ik al twee motoren in zitten. Maar dat is nog niet uh, buiten het uh, experimenteerstadium gekomen, zullen we zeggen. Die moet dus ook... Uh, die krijgt ook in elk eind een eigen decoder. En ik ben nog steeds aan het experimenteren met de verlichting daar. Dan zijn we wat lampjes onderweg. En ik hoop... Deze moeten hieronder volgens mij... Ik hoop dat die lampjes het strakjes... Uh, dat zijn ledlampen, die hoop ik er direct in te kunnen zetten, uh, rechtstreeks in te kunnen schuiven, zodat ik twee afzonderlijke ledlampjes uh, LED heb en niet met uh, glasvezelkabeltjes bezig hoef. Of dat gaat werken, dat weet ik niet, want het komt natuurlijk uit China, want ik ben weer uh, lekker goedkoop bezig en dat betekent dat ik lang moet wachten. Diezelfde constructie probeer ik hier op toe te gaan passen, individuele lampjes. Ter vervanging van deze rode, dus gewoon een ledlamp die ik hier rechtstreeks in kan schuiven, dan haal ik deze eraf uh, voor de stroomvoorziening en gooi ik de kabels hier gewoon overheen, dat doe ik dan uh, met de lampen, met de motoren, met de motor, dat doe ik met deze hier. En dan hoef ik vrij weinig te veranderen aan de banen op dit. Oh, kom eens zo vrijwel te veranderen aan de banen op deze printplaat. De meeste ga ik dan niet gebruiken, dus dan moet ik, denk ik, deze doorsnijden hier en hier. En dan zijn we alweer een heel eind. Dus uh, dit is nu in principe eentje met motor en verlichting. Dit is de Sprinter 211 en dat zijn ze allemaal. Dat is mooi. Um, even kijken, dit moet er eentje zijn zonder pantograven. Op. Er zit weinig verschil in het dak, dat is bij goed. Zo. Nou, die dummies zie je, dat is... Uh, dit kun je er gewoon zo in laten vallen, haast. Uh, ja. Zo. Want we hebben voor de... motoren uh, in deze uh, sprinters... eigenlijk een, een leeg motorblok meegeleverd... voor de dummy. Dus die is goed zwaar, maar heeft uh, geen... Uh, geen elektronica erin zitten. Wat het vervangen of het, het, het, het ja, hoe zeg je dat, het ontdummien wel heel erg makkelijk maakt. Ik fijn als deze schroef erin zou gaan. Ja, daar gaat hij al. En als deze weer in elkaar zit, dan heb ik hier in feite niets meer van nodig aan onderdelen, denk ik. En even kijken wat ik ermee ga doen. Het is wel met een mooie doos. Even kijken welke doos het mooiste is natuurlijk. Want wat ik ga doen is dus één hele mooie maken. Kom zelf waar ik mee ga rijden en de andere. Eens kijken waar we daarmee gaan, uh, gaan doen. Zo, deze erin. Um, die moet nog. er zijn allebei dummy dus maakt even niet uit hoe ik ze aansluit. Hier was dus soldeer goed, uh, goed weg rondom de uh, waar ik de pin uit trok. Dat maakt het vastzetten een stuk makkelijker. Gewoon wat flux. Pin er doorheen. Zo. Uh, waar is mijn... Een beetje meer tin erbij. Zo. Qua verlichting ga ik nog even kijken of ik die hier... Uh, ik weet dat die andere heeft geen verlichting heeft. Nou, ik hoop dus dat het allemaal gaat lukken met die ledlampen. En dan uh, kunnen de overgebleven lampjes hierin. Als dus het allemaal niet lukt met die ledlampen, dan uh, ga ik ze... Dan gaat deze wat minder verlichting hebben. Of misschien dat ik nog ergens... Wat lampjes bij gaan vinden. Ik heb sowieso een tekort, want ik merkte dat deze dus ook goed zijn voor mijn uh, ROCO. Uh, daar komt ook dit lampje uit. Zo. Uh, even spieken. Met stekker is zonder Pantograva. Zit hier redelijk. Hij zit redelijk. Zo. En de andere dummy wil ik ook aangesloten hebben. Daar zitten de lampjes nog wel allemaal in. Die laat ik ook maar even inzitten, want ik weet wel hoe moeilijk het is om ze er weer uit te krijgen. Soms er weer in te doen, sorry. Dat is uh, een ellende. Het is in feite de trein op zijn kant uh, houden, ze erin laten vallen en hopen dat ze in het goede gat vallen en blijven zitten. Zo. Dat ziet er oké okay uit. Nou, hiervoor zaten natuurlijk nog de aansluitingen van de motor. Die zat hier. Ja, die zit er nu niet meer, die motor, dus. Nee, zit hij nog niet lekker, maar... zo, want kijk dit. Uh... <coughs> Deze hier zit redelijk op een uh, hoogte met de bovenkant van, de, uh, van de, de, de, het gele deel, van de treindeel. En als ik nou zo'n decoder pak. En ik heb alleen maar de kabels. Dat past hier makkelijk bovenop. Er zit hier vrij veel ruimte. Op die manier kan ik hem mooi wegwerken. ga je geen gekke dingen zien in de locomotief. In de treinstel. En uh, heb ik wel zo een. Een bel digitaal gemaakt. Nou, wat ik dus ook ga doen is, uh, ik heb goedkope decoders weer uit China die onderweg zijn, en die ga ik allebei, uh, beide, ga ik eigenlijk digitaal maken. Beide treinstellen met motor van mijn goede set. Uh, dan is hij goed krachtig en kan ik er redelijk makkelijk een dummy achteraan uh, gaan trekken na verloop van tijd, dus dat zou willen. Nou, dus deze dummy kan terug de doos in. Uh, ik ga dan dadelijk weer uh, verder met het uh, aansluiten van alles uh, in deze. Ik heb mijn sprinter inmiddels uh, de motoren dus uh, verwisseld. Ik heb de uh, koppeling tussen de twee treinstellen uit moeten halen omdat een uh, van de, uh, de draadjes brak en ik heb besloten om ze dus gewoon los te houden. En ik was nu aan het kijken naar, um, om de lampen te besturen. Zitten hier dus die metalen pinnen. En daaronder zit een klein rond plaatje. Dit is, als het goed is, een uh, diode. Een ronde diode. Ik heb ze nog niet eerder op die manier gezien. Maar ik vermoed dat ik, als ik hem dus pak. Uh, ik leg hem even hier op. Zo heb ik contact, zo dus heb ik geen contact en als ik hem nu om zou draaien, zou ik denken dat ik wel contact heb. Eh, 500, oké, okay. dus op deze manier, even kijken of ik de meter hier nee kan leggen, op deze manier heb ik 0 aan stroomdorp. hoe draai ik hem om. Dan zie ik dat er een weerstand op zit van, ik denk 500 ohm. Even kijken. Nee, veel, veel zwaarder nog. 20k, 13 ohm. Werkelijk. Ik krijg hier geen goed antwoord uit waar ik iets mee kan. Bij de 2000 zegt hij in ieder geval geen weerstand uh, en als ik hem op een, uh, een hogere test dan uh, verandert de weerstand mee. Uh, maar dit is dus een, uh, een diode die heb ik hier dus onderuit gehaald zodat ik als ik dit er terug zet er geen contact meer is tussen dit stuk en het plaatje wat eronder ligt en dus ook deze hele rail hier. En dat heeft dan weer tot doel dat deze rail hier wordt dadelijk mijn common pluspool voor mijn Decoder. Dat geldt dus ook voor deze hier. En uh, deze rail in zijn geheel kan ik aansluiten voor de uh, binnenverlichting. En hierop kan ik solderen de front- en sluitverlichting. En op die manier kan ik hem dus zo, als ik deze zo op zijn plek zet, kan ik individueel de lampen aansturen. Dan hoef ik niet al te veel te uh, veranderen aan de printplaat. Ik heb wel aan de printplaat zitten knutselen. Ik heb wat uh, van de verbindingen verplaatst. Zo, even deze op zijn plek zetten. Kijk, Het is gewoon een kwestie van de achterkant die pinnetjes terugbuigen. En we zijn weer goed. De pick-up van, uh, van de track kwam eigenlijk uit op deze rail. Die dus de via hier ook naar de lampen ging. Die heb ik verplaatst naar deze kant. Uh, waar die geen uh, verdere aansluiting heeft. Net als de binnenrail. En hier zat een brug op. Zodat de andere kant van de rail, deze hier dus, ging naar de uh, andere, uh, de andere uh, spoor. Ja, die brug heb ik eruit gehaald. Waardoor dat ik nu voor beide een gesloten circuit heb. Uh, door deze uh, diodes eruit te halen is er geen contact meer tussen de, de leds uh, of uh, in, ik gebruik hier trouwens gewoon gloeilampen voor omdat de leds krijg ik het effect niet goed dus voor de gloeilampen krijg ik hier dus niet het goede contact of kan ik niet uh, het, anders zitten ze gedeeld met de lamp nou, op deze manier kan ik rustig één common rail hebben de motoren heb ik sowieso helemaal losgekoppeld, zodat ik die individueel uh, eraan kan solderen en, uh, in de meeste handleidingen zie je ja, dat je uh, de, uh, het een en ander aan draadbruggen hierop uh, moet uh, doorsolderen, even door, doorsnijden en dan weer de decoder erop. Nou, ik heb er eigenlijk meer voor gekozen om de individuele onderdelen waar mogelijk, en dat is dus bijna overal, los te koppelen. Nou moet ik daar ook alleen nog voor zorgen dat... Hier aan de onderkant zitten dus de twee heel dicht bij elkaar. De twee uh, aansluitingen. En dat wil ik ook liever niet. Ik denk niet dat er veel is wat ik kan doen. Goed opletten met het in elkaar zetten dadelijk: dat er genoeg ruimte is. Zo. Ik kom hier. Hij is eruit. En meteen is ook mijn diode weggesprongen. Dus hou ik hier een lege vlak over. En moet ik dadelijk dat rondje gaan zoeken. Wel interessant. Ik heb nog niet eerder ronde diodes gezien. Ik vind het leuk. Hier wat nieuws. Die dicht. Die dicht. Die dicht. En die ook dicht. Misschien dat ik hier dadelijk een druppeltje lijm tussen laat vallen, zodat ze zeker te weten buiten, uh, van elkaar af blijven staan. Nou, voltmeter er nogmaals bij. Continuity. Piep de -piep. Vanaf hier naar hier zou niks moeten en hier ook niet. Ook als ik het omdraaide zat tussen de diodes in. Niets, niets. Naar elkaar toe. Ook niet. Prima. Nu hoop ik alleen dat mijn lampjes in de voorkant er nog in zitten, want ik heb al een paar keer het plezier mogen ervaren van het terug moeten zetten van de lampjes. En het makkelijkste is om dan de hele motor unit en de onderkant. Zo, kijk of dit een beetje past. Dus en de motor unit en, en de onderkant, uh, uh, het, het, het onderstel eruit te halen. Zodat je er zo een beetje van de pissen in kunt proberen te gooien. Nee, nee, oh, oh shit, oh shit. Oh, daar ging er zo bijna heen. Ik bleef hangen achter een van de pinnen van de, die ik hier net uh, los heb gemaakt. Dit wordt dus alweer een Rated video met mijn gevloek. We hebben een monetisatie die ik toch al niet had. Hier zit ook iets scheef. Ik weet niet helemaal wat. En ik ben vergeten een draad vast te zetten. volgende wat ik dus ga doen hiermee is uh, even de decoders even kijken welke de goede is erop uh, gaan uh, solderen het resultaat hoop ik uh, hier achteraan te kunnen monteren sinds de laatste keer dat ik uh, aan deze trein gewerkt heb en opgenomen heb uh, heb ik er uh, de decoder in gezet. Uh, er zijn er inmiddels wel een paar dingetjes waar ik tegenaan liep. Uh, een van de dingen was. Uh, de. de, de uh, Even deze goed zo. Kom. Oh, dat is een lekkere warme decoder. Uh, een van de dingen was dat de plug aan de achterkant was kapot. Die zit er nu in, omdat ik hem niet op rails heb staan. Dan gebruik ik die om een decoder aan te sturen via wat. Uh, draden hier die uh, heb ik uh, weten te repareren, het schijnt heel makkelijk de pin eruit kunt trekken het draadje er terug in kunt stoppen en de pin weer op kunt zetten verder zaten hier, uh, was ik wel bang voor dat er uh, dat ze misschien soms contact zouden maken, dat bleek ook zo te zijn dus ik heb daar kleine uh, uh, tandenstoker tussen gezet aan beide kanten, goed erin geduwd en uh, nu is dat opgelost verder omdat ik de twee treinen gaan elkaar koppelen met die plug die er al op zat. Heb ik hier op, uh, even opschuiven, op deze plek hier de uh, draad of de, de, de brug door moeten uh, knippen. Snijden. Dat is de enige plek eigenlijk waar het nodig was. De rest heb ik op kunnen lossen door dingen los te halen, uh, los te solderen. En dit is zodat die waar die binnenkomt op de, uh, de uh, om op de goede manier naar de decoder gaat, maar niet doorlekt naar mijn uh, verlichting rail die eigenlijk hier helemaal doorheen loopt alleen maar gebruikt wordt voor dit lampje hier de rest is weer los um, ik heb hem nu lekker even rustig laten lopen de verlichting de voorkant doet het hij rijdt ook die kant op dat is al mooi binnenverlichting doet het uh, ik kan hem nog de andere kant op laten rijden en er lekt wat veel licht van de rode lamp. Dat is in het origineel ook zo. Dat is niet iets waar ik iets aan kan doen op dit moment. Maar. Over um, het algemeen moet ik zeggen. Dat ik er wel redelijk tevreden over ben. Het resultaat. En. Um, eens kijken. Ja. Um, nu staat me nog te doen. De kapper weer terug opzetten. De overgebleven bekabeling even wegwerken. en uh, Motorwagen nummer 2 moet dezelfde behandeling krijgen. Hier even alles uh, goed zetten. Deze draadbrug doorsnijden. Uh, en de decoder erop monteren. En dan ook op de motor. En dan heb ik een, uh, een mooie rijdende set. Uh, met twee motoren van de, uh, de, de Sprinter en hier kan ik dus redelijk makkelijk een uh, dummy achter hangen dat uh, trekt die uh, met gemak en ik moet nog even kijken hoe deze er terug op moet die is eraf afgevallen ergens. Dus dit is uh, wat mij betreft het uh, einde van deze hele serie rondom de Sprinter. Misschien dat er nog een klein vervolg komt in de toekomst op het moment dat ik hem heb rijden. Deze had opgelijmd. En als ik hem helemaal heb rijden dat ik het dan nog een keer uh, een kort filmpje van maak bedankt voor het uh, kijken en uh, tot de volgende keer